Lopen er ook andere scholen mee? Nee, volgens mij niet. Wat bedoel je? Hey. Nee, er lopen een aantal bewoners mee. Dus met wie jullie de, de tour hebben gedaan. En er komt een cultuurmakelaar. Ja, nee, maar jullie nee. waren gewoon zo te gek geïnterviewd. Ook in jullie interview, dan... dan op een gegeven moment hoor we van zo nog even is beginnen. Want het is even... We moeten even opnieuw... Het is echt te gek. Ja, wat, voor, wat, wat, wat vonden jullie eigenlijk, uh, zeg maar, de moeilijkste vragen om te stellen? Ja, gewoon gevoelens van een ander. Ja, hè? Want je kan ook gewoon iets keertjes vragen. Ja, het is ja, best wel. Al... En toen begon te huilen. Ja. En dat gebeurde? Nee. nee. Je <laughs> had wel een, een hele leuke vrouw. Was die... al ja. ja. Ja, weet ik het. Maar wat, wat, wat, hoe was die vraag dan over gevoelens? Um, gewoon. Wat zij. Kijk, het was niet zo, want wij hadden het echt wel moeilijker. Maar. Gewoon, ze had ook iets bij de arm. En toen hadden we die interview uitgedaan om te vragen wat ze met de arm had. Want misschien is het niet fijn voor haar. Ja. Niet, Je merkte aan haar houding? Die non ja. verbalen waar nee, we het nee, over nee, hadden? ze vond het niet ze erg. Het niet erg hmm. Maar. Maar Gewoon voor zekerheid. Je snap dat had ja. ik wel bij de, die vrouw die uh, over dat kindje die aangereden was. Toen dacht ik, is er ook een vraag of niet? dan hebben we het wel gevraagd. En thuis dat die aangereden werd gereden door een brommetje dat eigenlijk niet snel reed. En die had een paar schammetjes. Oh. Ik dacht, nou ben je nou hiervoor hier naartoe gekomen? Ja, okay. maar je zag wel wat het met haar deed, hè? Deed er ja, heel nee, veel Ja, dus ogen, iedereen, iedereen heeft zo zijn eigen, dat heet een referentiekader. Maar het is wat zo'n kindje houdt, snap je? Ja. En, uh, dus iedereen heeft, kan een andere reactie hebben. En dat is het mooie van interviewen. Dat je iemand zo op, uh, op zijn gemak kan stellen. dat ze gewoon daarover kunnen praten. Dat ze zich niet te voelen. Precies. Ja, dat je meegaat in hun gevoelens eigenlijk. Ja, het spiegelen heet dat. Dat wist ik niet. Dat kun je, moet je kijken. Je kijkt toch wel vaak in de spiegel. Wat zie je dan? Mijn eigen is Moet je dan lachen? <laughs> nee. Dat denk ik hoe. Dat is het <laughs> nee, ik ben gewoon in de volgende Oh, daar gaat het om, deze wereld van de doden. Dat is zo, als je dus naar jezelf kijkt. Oh. Nou, soms denk ik echt, zo'n Ik ben echt zo school geweest? Nee. Dan denk ik, ja, het is al gebeurd, hè? Ja, je hebt Toen het overleefd. Hé, nee. hey, en uh, nog even een vraagje, Marichelle. Yes. Dus Dit is een achtergrond, scrapbook. En daar overheen komen de woorden. Ja. Yeah. En de woorden over wat je geleerd hebt. Mm -hmm. Noem eens een woord wat je geleerd hebt. Ja, gewoon. Dat, wonen? Uh, die vrouw hier kwam wonen voor de toekomst, voor de kinderen. Ah. En is dat, uh, was dat een goede keuze van haar geweest? Ja, want ze had hoop, het uh, heel hoor. leuk. Nice. Want ze zat ja. niet echt problemen hier, alleen dat de rommel in het park was. Maar... Ja, die kutkinderen. Dat zijn jullie zeker. Nee, oh, ik rijd ja. daar dat nooit doorheen. doorheen. Dat doorheen. Ik, ik rijd daar nooit doorheen. En ik gooi mijn rommel nooit op de grond. Pracht Check. Maar. Ja. Je hebt een boegbeeld. Ja, <laughs> Ja, dus dat uh, oog voor de toekomst. Wat zegt u? <laughs>